Zo Joyce! Kom maar Joyce! Kijk eens Joyce! Kijk eens, Joyce! Oh Joyce! Oh, wat een nattigheid, Joyce! Wat een nattigheid! De is helemaal leeg. De jasak is ook leeg. oh Joyce. Ik heb hier nog wat op. Kijk eens Joyce! Kijk eens, Joyce! Hé, hey, Blackjack, Kijk eens, Blackjack. Oh, Blackjack, Jack! Hé, hey, Black kan ik hem gooien, Blackjack? Ik geef hem wel. Hé, hey, Blackjack, kijk eens, Blackjack. Goed zo, Blackjack. Hé, hey, Jos, kom maar, Jos. Kom maar, Jos. Oh, Jos. Hé, hey, Annabel. Hé, hey, Annabel. Kijk eens aan de Hé, hey, Roosje. Hé, hey, Roosje. Oh, Roosje. Oh, Roosje. Kom maar, Josh. Kom maar, Josh. Oh, Josh niet, Josh. Kom maar, Jos. Kom maar, Jos. Goed zo, Jos. Hé, hey, Roosje. Hé, hey, Annabel. Hé, hey, Blackjack, wat ben je nat. Blackjack, wat ben je nat.